Hoi allemaal, vandaag gaan we iets ingewikkelders knutselen, het wordt een kerstboom. Om te beginnen heb ik uh, het midden bepaald met een touwtje. Uh, ik heb een touwtje afgeknipt van links naar rechts over de breedte van uh, het, uh, het hardboard. Ik heb vervolgens met het touwtje het midden bepaald en... Daar heb ik een gaatje in geboord, heb ik met een, uh, ja, deze had ik nog van een fiets, maar je kan ook gewoon een schroef gebruiken, die heb ik in het midden gezet, touwtje eromheen en vervolgens de cirkels erop gezet en dat kun je op de volgende manier doen, ik doe dat eventjes voor, je doet hem hier erin, zo, sorry voor het bewegende beeld, maar ik heb maar één hand nu, zo, ik heb hier een lus ingemaakt met een knoopje en vervolgens heb ik een pen of een potlood genomen en doordat hier een knoopje in zat wordt die overal even groot. Nou, nadat ik dat gedaan heb, op verschillende uh, afstanden, heb ik uh, overal een gaatje bijgeboord, behalve bij de buitenste, want de buitenste kan ik uiteraard vanaf de buitenkant pakken. En uh, dan neem ik uh, uh, een zaag. En ik gebruik in dit geval een elektrische zaag, maar ik kan het uiteraard ook met een uh, handzaag doen. En zometeen zien we het volgende stapje. Zoals je ziet heb ik hem uh, eerst even rond uitgezaagd, zodat het grote gedeelte eraf is. En zometeen gebruik ik de gaatjes die ik hier heb. Daar kan ik mijn zaag doorheen steken. Als figuurzaag gebruikt kun je je figuurzaag daardoorheen steken. En dan kun je over het, binnenste, over het binnenlijntje uitzagen. En zo kun je steeds een rij naar binnen gaan. Zo, ik heb nu de verschillende ringen uitgezaagd. Uh, maar zoals je ziet zijn ze nog een beetje ruw langs de randjes. Dus die ga ik nu afschuren met een stukje schuurpapier. Nu dat de ringen allemaal netjes gescheurd zijn en uh, de randjes er netjes uitzien, uh, moeten er in elke ring nog vier gaatjes worden gemaakt. Uh, want dan kunnen we zometeen de ringen boven elkaar ophangen. Dus die gaatjes ga ik nu door. Zo, ik uh, heb het werk even van buiten naar binnen verplaatst, want het is wel heel erg uh, donker aan het worden buiten. Uh, ondertussen heb ik uh, alle gaatjes erin geboord. Uh, dat betekent dat ik nog eventjes de boel een beetje plat moet maken met een klein tuppetje eroverheen. En aan de achterkant zie je dat er wat uh, schade ontstaan is. Dat is normaal. Uh, maak je, je daar niet druk om. Dat zal bij jou ook vast wel gebeuren. Uh, het heeft te maken met het feit dat die boor er iets sneller. Doorheen gaat dan het hout eigenlijk aan kan. Zo, en dan heb ik gaatjes waar de touwtjes doorheen kunnen. Um, ik ga eerst alle ringen verven. Dat doe ik zowel aan de boven- als aan de onderkant. En uh, dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, de ringen zijn nu aan de bovenkant gekleurd. Er een paar hier liggen. Een paar heb ik achter neergelegd. Um, als ze zo meteen droog zijn, ga ik hier de draadjes doorheen doen. En dan krijg je een mooie kerstboom. Maar eerst even laten drogen. En dan kan ik ze boven op elkaar ophangen. Daarna kan ik nog met de kwast nog even de onderkant aanhalen, zodat daar ook nog een klein beetje groen op komt. Uh, het is niet de bedoeling dat de onderkant dan helemaal groen wordt, maar wel dat je nog uh, een beetje groen er overheen hebt. En zo ziet hij er dan uiteindelijk uit. Je hebt uh, boven het vaste plaatje uh, met vier gaten erin. En ik zat me achteraf te bedenken dat je het ook met drie gaten kunt doen. Met drie gaten kun je uiteraard ook een kegel maken. Uh, hier, sta, hier zitten dus die vier gaten in. Eentje in het midden om eventueel een draadje omhoog te doen. Uh, deze hangt schuin. Die kan je uiteraard ook recht hangen als je dat wilt. Uh, het midden is hol. En dan weer met vier draadjes de volgende die ook schuin hangt. En de onderste die ook schuin hangt. Uh, aan elke ring kun je vervolgens versiersels maken. En zo heb je je eigen simpele kerstboom uh, zonder dat er al te veel bomen aan uh, te gaan. Uh, ik heb hem nu van hout gemaakt. Je kunt hem eventueel ook van karton maken, dan is hij uiteraard iets minder stevig. Um, en de, wat je, ja, je kunt er van alles en nog wat uh, leuks in hangen. Wat ik hiervoor gebruikt heb. En daarvoor ga ik eventjes naar uh, de zijkant toe. Ik ben bij de Action geweest. Ik heb. Uh, uh, acrylverf acryl uh, acryl uh, gekocht. Um, ik heb gesleurd touw gekocht. Ik dacht eerst twee kleurtjes te doen, maar uiteindelijk uh, heb ik alles toch groen gemaakt. Um, vervolgens heb ik een uh, goedkope kwast ingezet. Die gooi ik waarschijnlijk achteraf weg. En ik had uh, uiteraard een, uh, een nodig. die moet nog schoonmaken. Um, wat ik ook gebruikt heb, is... Een boormachine, een uh, decoupeerzaag en een uh, schuurmachine. Maar uiteraard kun je ook alles met de hand doen door een uh, figuurzaag te gebruiken, een stukje schuurpapier en een handboor. Die kun je, dit zijn materialen die je over het algemeen in elk uh, techniek lokaal wel kunt vinden. Uh, en je ziet dat het een behoorlijk chaos is geworden. Uh, schaar heb ik uiteraard ook gebruikt. En deze chaos ga ik nu opruimen. En ondertussen kun jij uh, zelf aan de slag met het maken van een kerstboom.